Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door goodlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.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 De bemanning wordt behouden aan Waldenstraat. Het schip zal voorlopig op het Bloemendagse strand een bezienswaardigheid blijven. Wat is nou jutte? Wist jij dat jutte eigenlijk een vorm van jatten is? Je gaat op zoek op het strand naar aangespoerde spullen, maar alles wat je op het strand vindt is officieel eigendom van de burgemeester van Zandvoort.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 staat erop? Zitten of staan? Oh, daar kan je op zitten of op staan of als je Maatje Brian hebt, Dan kan je ja. kijken met de messen nog meer messen dolken en een gasmasker. hij hey, straks vaart die boot weg, Peet. We gaan de draaien. Okay. Ja, hier is het roer. Op volle zee! Je boot gaat een week heen. De boot gaat een beetje een, weer goed sturen. Ho! Oh, niet te veel hoog, oh, niet te veel naar links. Goed, het andere dan. Heel goed. Heel goed bijsturen. Bijsturen. Bijsturen. Eindelijk de schoen die ik kwijt was heb ik ook weer teruggevonden. Ik ja. zou hier ook eh, een speciale rondleiding. dat Het ook volgens mij gaat. van uh, het Juddash Museum in Zandvoort. Een erg leuk museum.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 Leg op bed die is moe. Kan niet Anders. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.